Het weekend dat we voor de boeg hebben kent een beetje twee gezichten... Blauwe luchten met zonneschijn en ook wat wolkenvelden zullen we zeker tegenkomen. Maar we zien op deze foto ook de regenplassen. Dat geeft aan dat we dit weekend ook wel met wat neerslag rekening moeten houden. Nou, welke weekenddag verloopt het meest nat? Daarvoor kijken we even naar het grootschalige plaatje. Ook de luchtdrukverdeling boven het noordwesten van Europa. Vrijdagavond zijn er brede opklaringen. We bevinden ons een beetje tussen twee wolkengebieden in. Er komt een hoge drukgebied boven Centraal-Europa tot ontwikkeling. Zaterdag neemt de bewolking toe. Maar op zondag nadat vervolgens deze storing zal een groot deel van de dag boven het land een beetje blijven slepen. Het trekt heel geleidelijk weg in oostelijke richting. En dat betekent dat vooral die zondag er echt een beetje grijs en truilerig uitziet. Maar dan eerst nog even in wat meer detail na de zaterdag, want zoals ik net al zei komt boven Centraal-Europa een hoogdrukgebied tot ontwikkeling, heel rustig weer en hoe dichter in Nederland je bij dat drukgebied zit, hoe groter de kans is op de vorming van mist of nevel tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en dat betekent dat in grofweg dit gebied van Nederland, het zuiden, zuidoosten en oosten, op zaterdagochtend toch nog wel een vrij grijze start van de dag kan plaatsvinden en in de loop van ochtend komt dat ochtendgrijs geleidelijk tot oplossen en komt ook daar het zonnetje erbij. Maar we zagen ook net al wel vanuit het westen die toename aan bewolking. Dat gaat zich ook in de loop van de dag in de oostelijke richting uitbreiden. Dat betekent dat de zon wel af en toe een waterige aanblik kan krijgen. Temperatuur ligt daarbij rond 9 of 10 graden, ook niet al te veel wind. Een matige wind uit zuidelijke richting. Volgens in de nacht na zondag komt die regenzone dichterbij en die ligt zondag overdag een groot deel van de dag boven ons land. Veel bewolking, langere tijd aaneengesloten regen. Ook wat meer wind, nog steeds uit zuidelijke richting, matig tot vrij krachtig. Door dat druilerige weerbeeld doet de temperatuur ook een stapje terug. 7 tot 9 graden als maximum temperatuur. Nou, zaterdag is dus de droogste en ook meest zonnige dag van het weekend. En op zondag is het grijs en druilerig herfstweer.